Laat je altijd... Oh my god. We zijn vandaag in Gent. Gentje, daarom. We zijn met de ongeschreven regel. Laat altijd één plaats tussen in de mannentoilet. Ik vroeg jullie op Instagram ja of nee? Wordt dat een geschreven regel? Zo ja, dan wordt deze ongeschreven regel een geschreven regel in het boek der ongeschreven regels. Wow. Laten we aan beginnen. Uh, meneer, mag ik u een vraag stellen? Uh, nee. Kleine pitstop. Uh. We zijn hier vandaag in Gent met een ongeschreven regel. Als je naar het toilet gaat, ja. laat je één plaats tussen voor een andere persoon. Dat is juistje, hè? nu toch? Hè. Ja. Nu is de periode, hè. wat we te doen? Okay. Door, Door corona. Door corona. Anders doe ik dat niet. Anders Nee. Normaal toch? Normaal? Ja. ja dat is... Oh, waarom is dat iets normaal? Omdat, zeg maar, als je naast iemand anders zit, dan kan je gewoon zo kijken toch? Dat is de regel normaal, dat je een tussenlaat. Exact. Als je dan dicht bij iemand staat en zo'n beetje kunt oh, zo vergelijken van... Oh. Nee, totaal geen probleem, echt niet. Dat heb ik niet mee bezig. Die gedachten hangen niet op bij mij. Okay. Dus ja, u bent eigenlijk gewoon confident. U heeft een grote slurf hangen, dus... U bent... je, je moet niet beschaamd zijn. <laughs> ik ben eigenlijk een rechter. In de rechtbank. En, voilà. en vandaag gaan we eigenlijk op straat en we zijn op zoek naar meningen van mensen voor, een nieuwe, voor nieuwe wetten op te stellen. They want to make new laws and then they ask people what they think about it, what kind of new laws we want. Goh Ik vind het belachelijk want de geur van pees is goed. Waarom zouden we er afstand van doen? Als een man. Oh man is man in dat doen met voor mij ja. Dat, dat is niet nodig van daar een plaats tussen te laten. Hè. Nee? Als er geen is die die zo is, die, die, die, die, die zoeken toch ergens iemand. Hè. Als je heel dringend moet en er is, er is geen plek, wachten. Ja, hoe moet je niet doen. Dat is, dat is raar. En als het super, super dringend is en het is bijna in je broek. Nog steeds, dat is raar. Ik, uh, ik ken niet als iemand anders flassen. Dat, dat is raar, ja. Gewoon naar de vrouwentoilet. Dat kan, als dat echt dringend. Als, als dat echt, echt. En als het, ja, ja. Dus, je denkt niet dat het een reis moet worden. Het kan niet uitgekomen worden. Het kan unwritten. unwritten. Oké, okay. dank. Thanks je voor je antwoord. Oké. We gaan. Enjoy life. No woman, no cry. En, nee. en heeft u ooit al eens gepiept over het boordje? Nee, nooit nee, niet. Nog nooit? Nee, maar je zegt altijd, ga eens terug kijken en plaatsen. Uh, en als we dan handen wassen, om te meten en Recht dusken. Kijken, ja. handen wassen ja, ja. en En dusken. En dusken? Ja, ja. Dat en, dat. en zo. So, voor, uh... Van vandien. Ja. Top. Meneer, mag ik u een vraagje stellen? Ik ben wel een rechter, hè. Kom maar naar het van een season. Hey, wil je de rechter ook pils? Tuurlijk. Kijk, boy, Hoppa. Hier, alsjeblieft. De poort zit. Dat is in raadse vlan, strek bak. bak. Porta. Maar liefst 76 ging akkoord met deze ongeschreven regel. Wat het een geschreven regel maakt vanaf nu. Woe! Write it down. Zaak afgesloten. Wil je zelf ook meedoen aan de pol? Volg me op Instagram. LucasGevaart. Tot volgende week donderdag om 17 uur op je beeld.